De gerechtsdeurwaarder grijpt te hard in. Ik heb geen geld meer voor eten en drinken. Hoe los ik dit op? Dit is de klacht van de dag. Welkom, ik ben Mohammed Al Hajri, klachtbehandelaar bij de Nationale Ombudsman. In deze aflevering gaan we het hebben over een te strenge gerechtsdeurwaarder. Mevrouw belt ons op met een groot probleem. Ze heeft een betalingsachterstand bij de zorgverzekering, maar de zorgverzekeraar die heeft al een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld om de schuld te innen. De gerechtsdeurwaarder legt beslag op haar inkomen. Dat mag op zich, maar de gerechtsdeurwaarder moet daarbij wel rekening houden met de beslagvrije voet. Dat is het bedrag dat iemand nodig heeft om de vaste lasten te kunnen blijven betalen en boodschappen te kunnen doen. In het geval van mevrouw ...is daar geen rekening mee gehouden. Mevrouw is overstuur, want ze kan niet meer voorzien in haar eerste levensbehoeften, ...want ze leeft maar van een uitkering. Ze doet een voorstel aan haar zorgverzekeraar om een betalingsregeling te treffen. Maar haar voorstel wordt niet geaccepteerd. En nu kan mevrouw niet meer in haar levensbehoeften voorzien. Een van onze medewerkers stelt mevrouw eerst even gerust. Daarna neemt ze direct contact op met de gerechtssteurwaarder... ...en vertelt dat de gerechtssteurwaarder geen rekening heeft gehouden met de beslagvrije voet... ...en dat mevrouw niet meer kan voorzien in haar eerste levensbehoeftes. De gerechtssteurwaarder heeft ook geen goede reden om de betalingsregeling te weigeren. Dat hoort zo niet, want hierover heeft de Nationale Ombudsman afspraken gemaakt... ...met het Koninklijk Broederschap van gerechtssteurwaarders. Na een lang overleg ziet de gerechtsdeurwaarder in dat zijn aanpak inderdaad niet klopt. Hij zet de fout terecht. In één week tijd is het probleem opgelost en is de paniek bij mevrouw helemaal weg. Legt de deurwaarder beslag op uw inkomen, neem dan meteen contact met hem op. U kunt ook vragen om een betalingsregeling te treffen, dat u afspreekt dat u het bedrag in delen betaalt.